Het Nederlandse bedrijf Tribus introduceert een duurzame en 100% elektrische stadsbus, de Movitas. Doordat de batterijpakketten in de vloer liggen, ontstaat een volledig vlakke vloer met extra vervoerscapaciteit en vloerverwarming. Het warmtepompsysteem gebruikt de restwarmte van de motor en versnellingsbak. De bus is energiezuinig door onder andere de toepassing van zonnepanelen, UV-filters en dubbel glas met hoge isolatiewaarde. De Movitas is modulair opgebouwd en verkrijgbaar in diverse lengte- en breedtematen. Ook aan het reiscomfort voor de passagier is gedacht, met grote raampartijen, vloer- en zitplaatsverwarming en USB-aansluitingen. De bus is aangenaam stil door de elektromotor. De Movitas zakt tot straatniveau, waardoor ouderen en mensen met een fysieke beperking eenvoudig kunnen instappen. Door de compacte afmetingen en meesturende achterwielen is de Movitas zeer wendbaar en overal inzetbaar zelfs in moeilijk bereikbare binnensteden.